allemaal hartelijk welkom bij alweer een video over laser graveren en weer over de Orto laser master 3 niet zozeer over de laser zelf dit keer maar wat ik geleerd heb met de Orto laser master 2 was wel dat wat heel belangrijk is is een stevig werkbed waarop de laser stevig vast staat mogelijkheid ook om hem te verhogen met uh, speciaal in mijn geval 3D geprinte razers voor, voor, voor deze laser. Um, en natuurlijk ook op dat werkbed een uh, gelezerd raster, zodat je weet wat waar is en, uh, en al dat soort zaken meer. Dan nou moet er op dat laserbed ook um, de omkasting worden gemaakt. En um, ja, ik ga dus die, uh, dat hele bed ga ik maken. Een paar dingen waar ik rekening mee dient te houden is dat zeg maar, die laser Master 3 die past me net aan in die komgro-behuizing. En eigenlijk wil ik achter die laser nog minimaal een 2 tot 2,5 centimeter ruimte hebben. Omdat ik daar um, wederom die aluminium extrusie wil aanbrengen waarin de camera komt te hangen. Um, en die ruimte heb ik nodig en ik weet dat het heel krap is. Dus met andere woorden, ik moet heel goed gaan uitmeten over hoe we dit nou gaan doen. Ik heb alle spullen ervoor in huis, zover ik weet. En dus gaan we ermee beginnen zometeen. Eerst de omkasting aanbrengen met hoekhouders. Zodat die omkasting altijd op dezelfde manier erin staat. Zodat er eigenlijk niks kan bewegen. Dan het aanbrengen van de laser erin. Ook daarvoor moeten er pootjes vastgeboord worden en dergelijke. En noem maar op. Uh, dat zijn dus ook weer speciaal 3D geprinte pootjes. Uh, voor degenen die dat overigens um, ja, willen weten... En er is natuurlijk een grote bibliotheek, een wereldwijde bibliotheek van 3D geprinte zaken. Die uh, bibliotheek is www.thingiverse.nl Dus van niet universe, maar Thingiverse, dus uh, .com, sorry, mijn excelsie, thingiverse.com Als je daar de naam van jouw lezer in typt, bijvoorbeeld Sculptfun S9 of, of in dit geval Autolazer Master 3, dan zul je van allerlei dingen tegenkomen die daarvoor gemaakt zijn. Um, sommige dingen um, ik kan ik gelijk klassificeren, klassificeren als overbodig sommige dingen echter um, ja, zie ik het nut wel van in ik heb mijn racer poten daar nog niet op staan die zou het wel best wel eens kunnen dat ik die wel ga plaatsen maar dat ga ik dan pas doen op het moment dat ik zeker weet dat ik er tevreden mee ben dat het niet wankel is en dat soort dingen meer waarom is die razor trouwens nodig even voor de duidelijkheid um, als je een rotary tool hebt, dus waarop je glazen kunt lezen en flessen en dat soort dingen meer. Dat is in het geval van de Orto, bijvoorbeeld, um, bijvoorbeeld de IRR 2.0. De Orto Rotary Tool. Die heb ik en die is compatible met die Orto Laser Master 3. Die was ook compatible met mijn Laser Master 2. Um, die... Um een rotary tool die heeft een bepaalde hoogte en als je daar glas of fles op legt wordt die nog hoger en dan zou de laser daar simpelweg niet meer boven passen. Dus in feite moet de laser omhoog om ervoor te kunnen zorgen dat je die rotary tool kunt gebruiken. En dat is waarom ik erasers gemaakt heb om dat uh, te regelen. Even los van die erasers, die ga ik natuurlijk niet gelijk plaatsen. Ik doe de voetjes plaatsen waarin de laser komt te staan. ik ga wel kijken hoe het aanvoelt Als ik die voeten daarin ga, of die, die, die, die razors ga gebruiken. Maar ik ga hem weer terugzetten op de onderste plaats. En ik ga vervolgens ga ik een raster laser. En dat raster is gewoon simpelweg blokjes van de centimeter bij een centimeter. Met de beide waardes ernaast. Zodat je heel simpel kunt herkennen. Van waar is nu het midden van het bed en dat soort dingen meer. Nou, wat daar dus voor belangrijk is. En dat heb ik bij die Auto Laser Master 2 gemerkt. Is dat dat bed ook werkelijk geen kant op kan. En dat is ook waarom ik zeg maar die pootjes op dat bed monteer zodat in feite die laser geen kant op kan. Ja, misschien een halve millimeter, maar dat vind ik dan weer niet zo verschrikkelijk ernstig. Um, nou, dat proces, dat procedure gaan we vandaag zien. Uh, we gaan kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Ik wens je alvast heel veel plezier bij het kijken. Um, en wie weet tot een volgende keer alvast. Daar. Ik heb zojuist al de laser opgemeten. En het is nu tijd om de omkasting op te meten. En dan begin ik eigenlijk even aan de binnenkant, want dat ga ik vergelijken met die waardes van die laser. En die laser die is van voor naar achter 65,5 centimeter en dat is deze waarde. Ja? Dus ik ga meten hoe groot is dat. En dat kan ik dan zeggen dat is 66,5 ik zei al, er zit maar heel weinig speling in. Maar misschien kan ik dat een heel klein beetje oprekken. Want ik hoef eigenlijk maar anderhalve centimeter meer te hebben. De breedte, ook gelijk even doen. Die zit op... Ja, 66 centimeter. Nou, hoe kan ik dat nou oprekken? Dan kan ik oprekken... Door, ...omdat het, zeg maar, die, die metalen daarin geschoven zijn, door dat een heel klein beetje uit elkaar te schuiven... ...zodat we iets meer ruimte krijgen. Dat ga ik proberen. Dus ik ga ietsjes ware ja, strakker maken, zeg maar. Daar komt het eigenlijk op neer. Even kijken of ik daar die anderhalve centimeter winst kan maken die ik nodig heb. Even weten hoe het nu is. Ja, ik zit nog steeds op die 66,5. Uh, het heeft natuurlijk ook te maken met de achterzijde. Want anders zal ik bijvoorbeeld hier die achterste balk eruit moeten laten. Op zich kan dat hoor. Dus op zich is dat mogelijk. Het is natuurlijk niet ideaal natuurlijk. Ja. Dan kunnen we het wel. Kijk hoe het hier is. Even. Kijk, hier zit ik nu op 67. Hier nog niet. Dus aan deze kant zou nog wat winst te halen moeten zijn. Hier zit ik allebei de kant op 67. Oké. Okay. Dat is nog niet genoeg, hè? want dan heb ik nog anderhalve centimeter tekort. Uh, zeg ik anderhalf? Ja, nou ja, een centimeter ongeveer heb ik tekort. Ja, wat is wijsheid nu? Dat is natuurlijk een goede, hele goede vraag. Dat zei ik al, ik kan die balk eruit laten. Dit is de balk van de achterkant. En dat is waar het om gaat in dit geval. Want tussen de laser en deze achterzijde moet dus. Een 2 bij 2 centimeter aluminium eh, paaltje als het ware omhoog komen. In een van de vorige video's heb je gezien dat ik dat voor de lasermaster 2 die zou de paal gebruikt heb. Nou die moet daar omhoog worden gebracht. Um, ja, goeie. Hele goeie. Je kan natuurlijk ook dit kapot gaan knippen, maar dat gaan we liever niet doen. Dat, is, uh, dat vind ik niet zo'n goed idee. Ik zou het liefste zeg maar simpelweg zorgen dat die... Die centimeter hier uitgehaald krijg. Um, het kan natuurlijk ook. Want de top. Hoe, hoe, diep, hoe diep is deze? Die is anderhalve centimeter. Uh, de laser die kan ook zeg maar, hier achter vallen. Waardoor hij nog iets meer ruimte krijgt. Dus ik denk dat ik het zo ga laten. Um, 67 bij 67 is die dan. Als ik het goed heb. Ja, de binnenwaarde dan. 67. Ongeveer 67. Nou, oké, okay. dat is even de vraag hoe dit precies uit gaat pakken. Oké, okay. um, dat wetende gaan we um, de behuizing op de houten plaat plaatsen. En gaan we markeringen aanbrengen waar mijn blokjes moeten komen. Ik heb van die blokjes gemaakt, die de hoeken gaan markeren op die houten plaat. En waar hij dan in komt te staan. Dat gaan we nu doen. En doe ik even off camera. Ik laat je zo zien wat ik bedoelde. Ik heb de hoeken met name op de achterzijde heel zuiver afgetekend. Dus ik ga eerst de twee hoeken aanbrengen op de achterzijde. Vervolgens plaats ik de koograuwomkasting erin, ik draai het om en ik ga de voorzijde aftekenen. Um, dat betekent dat ik gaatjes ga boren. En dat ik daarmee moet gaan zien. Dat ik uh, ja, de zaak gemonteerd krijg. Ik ga beginnen met twee van deze hoekjes aan de achterzijde te plaatsen. Zo, de twee van de achterzijde zijn gemonteerd. Ik heb uh, boven de schroeven nog een ringetje gedaan. Want anders komt hij mogelijkerwijs aan de onderkant door de plaat. Hij voelt hem enigszins. Mensen aan de ene kant aan de andere kant niet. Dat is wel apart. Um, maar goed, maakt niet uit. Um, nu ga ik... De behuizing erop plaatsen en gaan we de andere kant aftekenen. Zo, en nu zijn alle pootjes aangebracht aan alle kanten. Hierdoor kan de behuizing eigenlijk geen kant op, niet links en niet rechts. Ja, het is een beweging omdat dit een soort van stof is. Maar um, zo'n plaatsing is wel nu een vaststaand gebeuren. Tijd nu om deze eraf te halen en de laser te gaan plaatsen. Dus die ga ik er nu bij halen. Zo, dat is de laser op de plaat. Nog niet gemonteerd natuurlijk. Wat nu is het zaak, om eerst de omkasting er eens overheen te zetten. Om te kijken hoe het nu gaat uitkomen. En of ik dus aan de achterzijde... Hier dus voldoende ruimte overhoud om die extrusie van 2 bij 2 centimeter te plaatsen. En dan toch nog een heel klein beetje extra ruimte over te houden. Dat ga ik proberen. Dus ik ga de omkasting er overheen plaatsen. Kijken hoe het uitkomt. Hoe ik het ook wend of keer... Um, de plaatsing van die aluminium extrusie hierachter gaat niet werken. Ik heb simpelweg niet genoeg ruimte. Um, alternatief is om hem aan de zijkant te plaatsen. Ja? Moet ik alleen zien dat ik deze aluminiumstrip dwars geplaatst krijg. Maar dat zou waarschijnlijk wel moeten lukken. Um, ja, dat is dus eigenlijk uh, de enige oplossing die ik daarvoor heb. We gaan beginnen met het vastzetten van de laser op de plaat. Daar gebruiken we deze voetjes voor. Waar ben ik hier? En je ziet de gaatjes, dus er moet keurig uitgetekend worden van waar die komt te zitten. En dat ga ik nu doen. Zo, ik heb de voetjes eronder geplaatst. Hij staat nu ook precies op de plek waar ik hem wil hebben. En nu is het zaak dat ik zeg maar, probeer met een potlood voorzichtig te contouren. ...van die voetjes af te tekenen, zodat ik ze precies op de goede plek kan plaatsen. Dat is wat ik nu ga doen. Dus ik pak mijn potlood erbij en ik ga daaronder de contour aftekenen van die voetjes. Zo, de pootjes voor de laser zijn ook geplaatst. Nu gaan we kijken of die daarin past. En als die daarin past, ze zijn niet helemaal recht overigens. Daar, dat is ook niet zo belangrijk in dit geval. Want het, het gaat alleen maar om het rondje, zodat het pootje van de laser daarin past. En straks dat de racer hierbovenop past. Nou, we gaan eerst even kijken of de laser er zelf op past. En die staat zo vast als een huis. Dus dat is geen thema. Dat is verder goed. Nu gaan we de racers erbij halen. De laser er even afhalen. Even kijken of de racers passen. En of dan ook de laser erop staat. En hoe goed die staat. Hier is zo'n uh, racer. Aan de bovenkant komt de voet in. En aan de onderkant is dezelfde vorm. Ik weet niet of je dat zien kan. Het is zwart, het is een beetje lastig. Maar het is dezelfde vorm als het pootje heeft. En dan gaan we even kijken of dat nu allemaal past. En hoe stevig die dan staat. Ja, en ik ben ervan overtuigd. De pootjes staan. Hij staat stevig en stabiel. Ja, natuurlijk. Je kan hem vast timmeren. Maar dit is een veel beter systeem dan dat ik ontworpen had voor de Orto Laser Master 2. Hiermee... Kunnen we eindelijk uh, de plaat gaan plaatsen daar waar de laser thuis hoort, de laser dat te gaan plaatsen en de behuizing eromheen te gaan plaatsen. En dat gaan we dan ook nu doen. Ik ben zo bij je terug als ik dat gedaan heb. Oh, en de zaak staat nu op zijn plek, vast, vast. Uh, luchtafvoer aangesloten, verlichting aangesloten, air assist aangesloten, laser natuurlijk aangesloten enige wat nog niet aangesloten is, maar dat kan ik nog niet, want ik heb nog niet alle onderdelen, is de camera. Um, en die zal dus later nog gemonteerd moeten worden en dat gaan we doen hier aan de zijkant. Um, dit is belangrijk. Waarom? Nu kan de lezer geen kant meer op. We hebben gezien dat die pootjes, die razers, die helpen, die werken. Uh, die ga ik ter download zetten op thinkiverse.com. Ik zal uh, een link plaatsen onder de video... Um, ik hoop dat je het leuk vond. Wat ik nu ga doen, um, en dat ga ik je laten zien als het klaar is nog heel even, is het raster laseren. Maar dat moet ik eerst even ontwerpen. En dan ga ik dat lezen. En als dat dan klaar is, dan laat ik nog een keer zien hoe dat eruit ziet. En dan um, zit het er voor deze video weer op. Um, Zometeen dus even die raster nog. En inmiddels is dus ook het raster gelezen, zoals je kan zien. Dat doet hij overigens beter als bij de Orto Master 2. Die had 400 bij 430 en dan kon die de buitenlijnen kon die niet lezen van het raster. Deze is 400 bij 400 en heeft keurig het hele raster getekend en gemaakt. Zodat we nu weten dat het centrumpunt daar ligt. Als we iets in het centrum willen plaatsen is dat de plek. Ik hoop dat u deze video leuk vond. Tot de volgende keer. Dag.